Het toevoegen van een wholesale gebruiker is heel gemakkelijk door achterin je website op klanten, de klant toevoegen te klikken. Vervolgens vul ver je de gebruikersnaam en het e-mailadres in. Daarna selecteer je bij rol de optie wholesale customer. Door nu op nieuwe gebruiker te klikken zal de gebruiker of de klant in kwestie, een mail krijgen met zijn inloggegevens voor je webwinkel. Met de inloggegevens kan hij inloggen en heeft hij toegang tot de goedkopere wolseuprijzen binnen je webshop. En zo makkelijk is het om een wolseugebruiker toe te voegen binnen je webwinkel.